Stefan de Geijter, trainer van DVS 33. Deze wedstrijd, hoe heb jij die gezien? Uh, ja, ik denk dat het... Vanaf de bank denk ik. Ja, ja vanaf mijn stoeltje inderdaad. Ja, ik was al blij dat ik hier vooral op het stoeltje kon zitten vandaag, want uh, vanochtend uh, de vrijwilligers uh, met de, de voorzitter voorop om 8 uur uh, eerst het veld schoongemaakt. En als dat niet was gedaan, dan had ik ook niet op het stoeltje hoeven te zitten. Dus uh, grote complimenten. En eigenlijk zijn die drie punten dan uh, ja, voor diegene die uh, erin mee hebben geholpen voor, uh, om het veld schoon te maken. Want anders hadden we hem niet op kunnen halen vandaag. Ik voel me heel schuldig, want ik had er eigenlijk ook uh, moeten staan natuurlijk. Maar ja, goed. <laughs> uh, uiteindelijk he, hebben we de wedstrijd dus uh, toch uh, uh, gespeeld. En een, uh, een nette, een mooie 2-0 overwinning, uh, Stefan. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Uh, uiteindelijk uh, goede drie punten, maar ik vind wel dat wij uh, niet onze beste wedstrijd hebben gespeeld. Uh, als ik kijk naar de uh, afgelopen twee wedstrijden, hebben we beter voetbal dan, uh, dan vandaag. Uh, ja, Jaap en ik hadden het al wel redelijk snel door in uh, de wedstrijd. Van oh ja, het wordt niet onze beste wedstrijd en daar hebben we eigenlijk ook wel op gewisseld. Als je kijkt naar, uh, met uh, het is helemaal niet zo dat Maarten slecht speelde of zo, maar ja, met Frank erbij hebben we iets meer fysiek erbij. Uh, uh, yeah. Dus van daaruit en met Gaston gewoon, weten we ook, uh, Kopper, net wat te groter dan ook, dan Erndt. Terwijl Arend het hartstikke goed deed. Maar dan ga je eigenlijk iets meer op waarin hun nog gevaarlijk in kunnen worden. En we ons daarin uh, een beetje proberen te versterken. En uh, daarin ook uh, eigenlijk onze wissels uh, in toegepast. Door de manier van spelen van Harkema's boys krijg je eigenlijk nooit echt grip op de wedstrijd. Hè? Want er kan van alles en nog wat gebeuren door dat opportunisme wat zij erin gooien. Ja, hun spelen heel optimistisch. Alleen vind ik dat wij in die eerste fase, in onze opbouw. moeten wij dichter bij elkaar spelen. En uh, moeten wij ook uh, meer doen zonder bal. En uh, dat heb, wat we al zei, Dat hebben we de voorgaande wedstrijden hebben we dat heel goed gedaan. Dat vond ik vandaag echt uh, te weinig. Als ik kijk van in wat voor uh, intensiteit uh, we vrij willen gaan lopen. Uh, bijvoorbeeld uh, Erin Omar. Die, die heb, ACV, uh, Dovo, heb ik tegen ACV en Dovo een veel beter gezien. Veel betere afstemming, veel meer met elkaar bezig. Vond ik dat dat vandaag te weinig was. En eenmaal in de intensiteit van, ja, uh, vrijkomen, aan de binnenkant spelen, aan de buitenkant spelen. Uh, diepte maken, zonder bal. Uh, daarin moet ik wel zeggen dat ik vond dat Nicky het enorm goed heeft ingevuld aan de linkerkant. Uh, op die plek samen met Benna. Daar was ik wel heel tevreden over. En natuurlijk ook enorm genoten van dat fantastisch uitgespeelde eerste doelpunt. Ja, ja, dat was wel even genieten. Want dat was ook iets waar we donderdag op hebben getraind. Kijk, dat had ik, dat had ik verwacht. Echt staal, staal, prima. Ja, nee, het, we, we wisten van de wedstrijden ACV-DOVO. We, we spelen hartstikke goed. Alleen in die laatste fase moeten wij veel uh, meer rendement gaan halen. En we probeerden eigenlijk met elkaar nu meer duidelijkheid te scheppen. Oké, okay, van als wij dit doen, wat kunnen we dan van elkaar verwachten? Waardoor we niet... Uh, helemaal afhankelijk zijn van oké, okay, wat gaat er gebeuren allemaal en op de, op de grote gok uh, gaan we iets doen. We hebben iets meer proberen structuur daarin te brengen en dat het gelijk vandaag uitbetaalt. Ja, dat is een groot compliment voor de jongens dat ze snel uh, dingen oppakken en dat is hartstikke mooi. En, en dat ze uh, verdedigend de wedstrijd ook gewoon uh, ja, op slot gooien en, en, en ook werkelijk zich uh, met uh, alle macht uh, voor die bal uh, storten. Dat uh, vond ik ook wel mooi om te zien. Ja, helemaal eens. En als ik kijk dan uh, naar bijvoorbeeld uh, Stijn, die heeft daarin uh, op een gegeven moment uh, heeft best, wel een, uh, best wel een pittige situatie. Eén tegen, tegen Berwoud Bijmers, uh, ja, gewoon een hartstikke goede speler van hun. En hij, uh, hoe hij dat dan oplost dan dwingt hem naar buiten. En uh, hoe hij dat verdedigend vandaag heeft gedaan, uh, petje af voor zo'n jonge jongen die er uh, in één keer moet staan omdat Sam geschorst is. Maar uh, verdedigend heeft hij uh, in mijn optiek uh, geen uh, steek laten vallen. In de opbouw vind ik wel dat hij een stapje moet gaan maken van... Uh, om aan voetballer toe te gaan komen. Ja, prima overwinning, uh, 2-0. Um, Tarek Everen, uh, zit hij er een beetje aan te komen, Ali Akla? Um, nee, dat is nog wel een, uh, een uh, traject. Dan uh, zou je eigenlijk even aan mijn fysio's moeten vragen. Dat uh, is toch een beetje meer hun vak dan mijn vak, dus uh, dat laat ik ook bij hun. Dus, uh, maar uh, nee, uh, als ze uh, fit waren geweest, waar alles op de bank gezeten. en dat. Uh, is helaas niet. Maar de selectie is uh, breed genoeg uh, en je hebt ook nog heel veel jongens onder de 23. Hè? Ja, eens. Vandaag uh, ook Joram uh, aan laten sluiten. Uh, doet hartstikke goed bij onder de 23. Nou, dan, zie je ook, uh, dan willen we daar ook uh, eigenlijk van profiteren. Um, ja, vandaag helaas niet in kunnen vallen, maar het is uh, wel een beloning voor zo'n jongen om, om in ieder geval erbij te halen. En uh, te laten zien dat hij op de goede weg is. Drie punten erbij. Uh, we zijn over Dovo heen gesprongen. Het uh, ja, ziet er weer uh, zonniger uit dan uh, verleden week eigenlijk. Ja, het is maar net hoe je het ziet. Hè? Als je kijkt naar voetbal inhoudelijk uh, vind ik het iets minder. Maar uh, als ik kijk naar de punten, dat wel ja eens. Oude resultaattrainer beginnen te worden. Hè? Nee, liever niet. <laughs> Oké, <Okay. laughs> bedankt. Hè. Goed weekend. Ja, dankjewel. Jullie ook. Daan Huiskamp. Ik weet dat jij het heel belangrijk vindt dat, uh, dat je de nul uh, houdt. En dat is uh, mooi gelukt uh, vandaag. Ja, uh, alweer zou ik bijna zeggen. En um, ik geloof na de winterstop clean sheet nummer 3 of 4. Dus uh, dat is hartstikke lekker. En, um, dus ja, vanuit als wij de nul houden achterin, dan, uh, uh, uh, dan maak je het voor de aanvallers ook wat makkelijker om uh, uh, dat balletje binnen te schieten. Dus nee, heerlijk dat we de nul hebben gehouden. Ben je tevreden met deze overwinning? Vind je het een zakelijke overwinning of vind je het een overwinning van, van het voetbal? Of... Uh, ik denk dat wij wel geprobeerd hebben om te voetballen. Uh, alleen ja, af en toe gewoon heel lastig. Hun zakten in sommige fases zakte ze gewoon in. Uh, waardoor wij heel veel lopende uh, mensen moeten hebben om aan voetbal toe te komen. En dat is nou eenmaal een gegeven met ons dat wij gewoon heel erg veel moeten voetballen om wat kansen te creëren. Uh, want de tegenstanders zijn niet gek, die graven zich in ja, na 2-0, ja, beginnen hun we wel wat meer druk te zetten. Maar ja, dat mocht... Uh, uh, dan gaan wij wat meer lange ballen spelen, zeg maar. Um, dus ja, een overwinning van echt wel hard werken vandaag. Uh, niet even goed, maar uh, wel fases gehad waarin we gewoon echt wel onder druk uit hebben gevoetbald. Alleen dan, het mis net op het laatste moment uh, ja, dat juiste balletje voor, waardoor we binnen tikken en waardoor je 2-3, 4-0 voor staat. En het echt wel makkelijker maakt voor ons. Ja, precies. Want uh, in die laatste fase, de laatste 20 minuten, werd het toch nog een beetje druk in het uh, strafzorgopgebied. Word je daar nooit eens een keer zenuwachtig van, uh, Daan? Nee, ik word nooit zenuwachtig. Ik vind het alleen maar lekker. Uh, of het nou aan de voet is, de bal, of uh, uh, een redding uitkomen. Um, ja, lekker. Uh, lekker als je een balletje uit de lucht kan plukken, waardoor je echt weer even wat rust kan creëren. Uh, lekker om die bal aan de voet te hebben om te kijken of je nog een voetballende oplossing kan vinden. Uh, ik weet dat de mensen hier in Emmelo in het publiek, er af en toe wel een beetje uh, ja, hardkloppingen van krijgen, zeg maar. Maar uh, ja, dat is nog, nog heel even. Dat zit nog eenmaal in mijn spel en dat blijft uh, in mijn spel zitten. Dus, uh. ja, maar het valt mij wel op dat je toch uh, makkelijker en eerder de bal uh, lekker een, een hengst geeft uh, naar voren. Ja, iets meer doseren. Iets meer, ik heb in het verleden ook wel eens wat risico's genomen wat niet lekker uitpakt. Het heeft geen doelpunt gekost, maar het was wel gewoon dat je dan echt onder druk kwam te staan, zeg maar. Um, ja, we moeten die bal dan gewoon lekker voorin vasthouden, dus dan is het wel makkelijker voor om die bal wat langer uh, te spelen, ja. Just. Uh, je, hebt, je bent natuurlijk een keeper met ongelooflijk veel uh, ervaring en ik heb zelf het idee dat je nog steeds op uh, tweede divisieniveau uh, zit, uh, Daan. Ja, uh, dankjewel. Uh, maar vind ik zelf ook. En uh, ja, uh, des te vervelender en jammer dat, ik, uh, uh, dat het over drie maanden ophoudt hier. En, uh, maar ja, uh, ik ben het met je eens. Zeker, topfit en echt nog wel van waarde kunnen zijn voor uh, derde divisie en tweede divisie. Ja. Staan de clubs in de rij? Nee. Heel vreemd. Nou ja, goed. Uh, deze open sollicitatie uh, pik je maar mooi even mee, hè? Zo is het ook weer, Pieter. <laughs> Bedankt. <laughs>